Dag rollende roofdieren, Kmoelder rond goochelen. Afgelopen jaar ben ik er niet in geslaagd om veel te vallen. Gelukkig had ik nog juist genoeg lompigheid in mijn lijf om een kleine compilatie samen te stellen. Bij deze. Geniet van mijn geschaafde alle boog en mijn gekneusd ego. MUZIEK Het gaat Het Ja, het niemand twee. Merci voor het kijken en tot volgend jaar.